Open, warm, heel transparant en ook wel persoonlijk. Als freelancer doe je eigenlijk alles zelf. En nu in, bij SMG doe je heel veel samen. Van 24 tot over de 60, dus de uh, 65 en 120 euro per uur. Ik denk dat je daarmee wel het verschil kan maken wat je uh, qua uurtarief uit een opdracht haalt. Hm. Verzekeringen, belasting, pensioen zijn dingen die je zelf moet oppakken. Had ik er maar eerder anders over nagedacht. Wat zijn voor mij de voordelen en nadelen? Die mindset, die knop schakelen en, uh, en ervoor gaan. In de serie De Zelfstandig Ondernemer maak ik portretten van freelancers en zzp'ers uit de wereld van sales en marketing. Hoe word je nou freelancer? Waarom kies je voor een bestaan als ZZP'er? Um, hoe vul je dat ondernemerschap nou in en hoe blijf je bij qua uh, vakkennis? En deze serie die maak ik samen met Sales Marketing Groep. Een netwerk van uh, ervaren sales en marketing professionals. En in deze video, en als je luistert in deze podcast, bij mij te gast Shanice Justus. Shanice, welkom. Ja, dankjewel. En om al meteen met de kernvraag te beginnen. Jij bent zelf geen freelancer, hè? Nee, dat klopt. Nee, nee. Ik uh, ben in loondienst bij Sales Marketing Group. Ja. Dus ik uh, werk echt voor het netwerk en ik ben zelf geen freelancer. Waarom ben jij geen freelancer? Ben je nog niet geïnfecteerd? Nou, dat dus wel. Ja. Um, vroeger dacht ik daar nooit echt over na. Ik dacht freelancen dat is iets waarvan je echt ver in je carrière op een gegeven moment over gaat nadenken. Yeah. Ik dacht dat is heel erg spannend, want je hebt geen vaste inkomstenstroom. Yeah. En toen kwam ik er hier in aanraking mee, uh, want ik werk natuurlijk alleen maar met freelancers. Yeah. En nu is mijn kijk op het freelancen wel heel erg veranderd. Um, Wat en zijn misvattingen dan? Zeg maar die, is dat die je van tevoren had en nu niet meer? Uh, nou, het blijft natuurlijk nog steeds spannend, mm -hmm. maar ik zou het nu wel veel minder spannend vinden als dat ik, wat ik toen had verwacht. Ja, ja, ja. Uh, de markt is gewoon heel erg goed en als je heel goed weet wat kan ik een bedrijf betekenen uh, en daarmee bijvoorbeeld inderdaad bij een netwerk bent aangesloten, waardoor je eigen netwerk ook weer groot wordt, ja. uh, dan ligt het eigenlijk allemaal aan je mindset. Um, als jij zegt dit is waarvoor ik ga en ik ga reageren op rollen, ik ga mezelf positioneren... Dan lukt dat ook. Uh -huh. um, dus ja, ik ben er veel meer over te weten gekomen. Ik ga je al freelancen? Er, ik um, sluit het zeker niet uit. Um, ik ben alleen wel op dit moment bezig met een koophuis. En dat zijn wel van die dingen waarvan ik ja. denk, dat heb ik liever eerst geregeld voordat ik ga freelancen. Wat doe je bij Sales Marketing Group? Ja, ik ben uh, People and Growth Manager bij SMG. En ja. dat houdt eigenlijk in dat alles waar ik me mee bezig hou, is gefocust en gericht op... De ontwikkeling van de freelancer zelf en het netwerk. Um, dus ik kwamen bezig met de contentstrategie, evenementen. Ik heb laatst een presentatie gegeven over hoe je kan starten als freelancer, bijvoorbeeld bij Bekenstein. Uh, dus dat soort presentaties om meer naamsbekendheid te creëren. Maar ook mensen inderdaad te helpen met wat komt er nou bij dat freelance kijken. En is dat iets voor mij? Het is wel leuk, jij weet er straks alles van, wat je het zelf niet doet. Dus mocht je ooit je stap nou, maken, dan... Uh... Ja, laatst zei uh, er was iemand die geïnteresseerd was in SMG, wat we nou precies doen. En ja. een freelancer zei tegen diegene, dan moet je met de praten, want die weet alles. Uh, terwijl ik dus zelf geen freelancer ben. Maar ja. Um, ja, ondertussen weet ik er wel heel veel van, welke verzekering je moet hebben, et cetera. Ja. Dus, uh, want uh, voor de mensen die kijken uh, en nog niet weten wie Sales Marketing Groep is, of wat Sales Marketing Groep doet, uh, schets het eens. Ja. Uh, we zijn eigenlijk een netwerk voor freelancers op het gebied van uh, sales, marketing, communicatie. Yeah. Uh, die kunnen zich bij ons aansluiten en wij helpen hun eigenlijk bijna op alle vlakken van het freelancen. Denk aan ondernemen, jezelf ontwikkelen, um, het vinden van opdrachten, maar ook gewoon de plezier. Want je hebt natuurlijk geen vaste collega's. Um, dus we hebben het heel erg gezellig met elkaar en helpen elkaar in het ondernemerschap. Het is het beste clubje inmiddels al, hè? Ja, ik zeg clubje, ja, maar wat ja, is het? Ja, uh, ja, ondertussen zitten we nu denk ik op 54, dus in ieder geval boven de 50, mm. uh, dus dat is best een aardige groep. Waarom zou ik, als ik nou in de hoek van Sales en Marketing uh, actief ben en ik ben al freelancer en het gaat prima, waarom zou ik ja. me dan bij SMG aanmelden? Wat voegt het dan toe? Ja, nou, eigenlijk stel ik meestal de vraag terug uh, en dat is natuurlijk... iedereen heeft ergens anders behoefte aan ja. uh, en met SMG zijn we best wel compleet. We kijken ook inderdaad elke keer waar liggen de wensen en behoeften van een freelancer? Waar heb je behoefte aan? Uh, dat kan dus zijn dat we elkaar helpen met opdrachten. Dat kan zijn dat we je helpen uh, te ontwikkelen van goh, waar sta je nu? Maar waar wil je naartoe? Welke opdrachten zou je willen aanpakken? Maar ook gewoon echt dat delen. Als freelancer doe je eigenlijk alles zelf. En nu in, bij SMG doe je heel veel samen. Dus je deelt je kennis, je deelt je eigen netwerk. We delen opdrachten, mm. um, wat ook weer voordelen heeft voor jou. Hoe werkt het model? We hebben een vaste fee van 100 euro per maand. En dat gaat in je eigen opleidingspotje. Dus dat kan je ook besteden aan je eigen ontwikkeling. Yeah. En een afdracht van 15 van je omzet. Um, en naarmate je langer bij de groep bent en meer werkt, gaat die afdracht naar beneden. En er zitten dus ook verdienmodellen. Um, dus je ja, je um, als er bijvoorbeeld een freelancer uh, iemand kent en die draagt diegene aan bij het netwerk en diegene sluit zich aan bij het netwerk, uh, dan tellen diegene facturabele uren met jouw uren mee, waardoor je sneller gaat zakken in je afdracht. Oh, en je krijgt 2 euro per facturabel uur de eerste twee jaar. Uh, daarnaast als je iemand helpt aan een opdracht, echt een warme koppeling kan leggen, dan krijg je bijvoorbeeld 10% um, over die omzet van die desbetreffende opdracht. Dus dat delen heeft dan opeens ook um, verschillende voordelen. Nou, ik kan me ook voorstellen, ook al ben je wat ervaren met freelancers. Dus wat jij net zei, is dus dat je ook wel soms misschien wat solistisch bezig bent. En dat je ja. in zo'n netwerkgroep ook wat planmatiger kan gaan werken. In dus wat jij zegt, hè? dat je gaat sparren van waar wil je ja. nou naartoe en wat voor soort ja. klanten wil je hebben. Waar wil ja. je staan over een bepaalde tijd. Ja, zeker. Er zijn inderdaad, wat ik zeg, iedereen heeft er ergens anders behoefte aan. Ik heb bijvoorbeeld iemand heel erg kunnen helpen met time management. Want als je heel veel verschillende freelance klussen naast elkaar doet, mm -hmm. uh, ben je op een gegeven moment ook heel veel tijd bezig aan elke keer switchen. Van voor welke klant doe je wat. Wat heel zonde is, want dan krijg je niet facturabele uren. Ja. Uh, dus dan kijken we naar time management. Maar denk ook bijvoorbeeld aan um, hoe positioneer ik mezelf in uh, gesprekken. En dan kunnen we bijvoorbeeld een rollenspel doen... zodat we zorgen dat je in een gesprek beter naar voren kan komen. Ja. Um, en ook goed bent in onderhandelen. Hoe belangrijk is onderhandelen voor freelancers? Ja, Ik denk dat je daarmee wel het verschil kan maken... wat je qua uurtarief uit een opdracht haalt. Um, ja, ik denk dat heel veel freelancers um, misschien toch te snel ja zeggen. Ja. En ik denk dat het allemaal wel draait inderdaad om... Weten wat je waard bent en weten wat je een organisatie komt brengen. Mm. En dan is het eigenlijk het principe. Jij start hier, de ander staat daar en je komt uit in het midden. Dus bedenk vooraf, waarvoor wil ik deze opdracht doen? En ga inderdaad in je onderhandelingen ergens wat hoger zitten. Ja, en, je kan, en je kan nooit meer omhoog, hè, zeg ik altijd. Je kan nooit meer omhoog, inderdaad. Maar dat is soms natuurlijk wel spannend. En, ja. Maar ook daar is SMG ervoor om even daarvoor even met elkaar te bellen. Van, goh, hmm. hoe wil je erin gaan? Uh, nog even samen bespreken wat is handig, en misschien heeft er een andere freelancer bijvoorbeeld al een keertje gezeten en weet hij uh, ja. wat het uurtarief is. Dat ja. zijn allemaal handige dingen om mee te nemen. Want waar hebben we het over qua uurtarieven? En jullie, zeg maar, in de sales marketing, hoek freelance? Ja, het is best wel een grote bandbreedte. Ja. Um, ik zou echt wel zeggen tussen de uh, 65 en 120 euro per uur, dus dat is een hele nee. grote bandbreedte. En dat ligt er eigenlijk aan hoe specialistisch of hoe strategisch ben je. Hoe groot is het bedrijf? Ga je ook een team aansturen? Um, dus dat bepaalt een beetje in welke bandbreedte je ja, kan. Hoe lang denken. is de klus, kan we nog voorstellen? Hoe lang is de klus ja. inderdaad ja. als jij garantie hebt dat je ergens vijf dagen in de week voor een half jaar zit, ja. dan zak je iets sneller een klein beetje in het uurtarief dan uh, dat het een hele korte klus is. Hey, een van de aspecten die belangrijk zijn vandaag de dag bij bedrijven, of je nou een netwerk mm -hmm. bent of of, of uh, in jullie geval is het een netwerk, uh, is cultuur. Ja. Um, uh, hoe zou jij het dna van sales marketing groep omschrijven uh, nou dat is wel heel erg mooi dat je dit vraagt want we hadden van het weekend een etentje en toen had ik dat met de freelancer inderdaad erover dat uh, we zijn natuurlijk ondertussen met meer dan 50 freelancers ja. uh, dat is een hele diverse groep ja. super veel verschillende persoonlijkheden hele verschillende mensen en wat me opvalt is dat vind ik, maar dat vond die freelancer ook, uh, dat iedereen heel erg open is. Dus iedereen wil elkaar ook echt helpen. Er is geen hiërarchie, dat is gewoon platgeslagen. Mm. Uh, en dat is heel erg fijn, dat je weet dat je altijd met de vraag terecht kan in de groep. Um, dus ik denk open, warm, heel transparant en ook wel persoonlijk. Mm -hmm. um, ik ken bijvoorbeeld al die 50 plus freelancers, weet ik exact de thuissituatie, of ze op dit moment op klus zitten of niet. En mm -hmm. dol weet dat bijvoorbeeld ook, Dolf kost de oprichter. Ja. Um, dus dat is hoe ik dat zou omschrijven. Hey, um, en als je de, het palet aan mensen zou moeten omschrijven, wat voor types zijn dat? Wat voor types? Ja, heel divers. Het is een dynamische groep, dus het gaat van 24 tot over de 60. Dus de leeftijdrenking is ook uh, ah. heel breed. En dat maakt het denk ik ook heel divers. Waar moet je aan voldoen als ik nu zit te kijken en ik denk, oeh, het, het longt me wel een tijdje, maar ik twijfel nog. Ik zit nog in loondienst, maar ik zou ja. het wel willen. Waar moet je aan denken voordat je die stap maakt? Nou, natuurlijk eerst heel uh, gewoon duidelijk voor jezelf hebben, wat zijn voor mij de voordelen en de nadelen? Mm -hmm. Waar zou ik eventueel tegenaan lopen? Um, nou, voordelen heb ik al genoemd inderdaad, die vrijheid, onafhankelijkheid. Maar het feit blijft wel inderdaad dat je zelf je eigen opdrachten moet vinden, maar ook verzekeringen, belasting, pensioen, zijn dingen die je zelf moet oppakken. Mm. Uh, ik merk wel dat soms mensen dat heel groot maken en denken dat je daar heel veel voor kwijt bent. Wij werken ook gewoon met een aantal uh, bedrijven samen waarvan je bijvoorbeeld voor 75 euro per maand al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt. Okay. Um, en dan heb je de basis al verzekerd. Dus ik denk mm -hmm. vooraf sowieso heel goed nadenken. Wat zijn voor mij de voordelen? Wat zijn de nadelen? Waarom ga ik dit doen? Mm -hmm. uh, het financiële aspect is aantrekkelijk. Maar ik zou zelf zeggen, ik vind het mooier als de motivatie komt vanuit ik wil meer vrijheid of ik wil mijn... Kennis, uh, met mijn kennis impact maken bij verschillende bedrijven mm -hmm. en daar komt dat financieel natuurlijk mooi bij kijken dus waarom doe ik dit wat zijn de voor- en nadelen en dan inderdaad gewoon die mindset die knop schakelen en uh, en ervoor gaan met sommige mensen zijn we al heel lang in gesprek daar die Denk daar al echt anderhalf of twee jaar over na en zijn er continu in gesprek van goh, waar twijfel je dan over? Wat zijn de stappen die je kan nemen? Sommige uh -huh. beginnen ook met in de avonduren en in de weekenden met freelance. Doorbij. Doorbij, ja. Ja, ja, totdat ze daar wat meer feeling mee krijgen en dan inderdaad helemaal overstappen op het freelancen. Maar er zijn best wel veel mensen binnen de groep die zeggen goh, had ik er maar eerder anders over nagedacht. Ja, precies. Ja. Niet per se denk ik eerder gedaan, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen tijd dat dat goed voelt. Nee, maar dat je het gewoon kan overwegen. Ja, ja. ja, dat die mindset, dat het niet zo'n hele grote drempel uh, Lijkt want ik denk ja. dat dat alleen maar bij jezelf ligt hoe je er inderdaad echt voor gaat. Ja, hey, en jij ze, hoe, hoe zijn nou zo mooi people and growth manager? Was je, ja, ja, ja, ja. Uh, jij doet het niet. Jij runt niet in je want je hebt natuurlijk al die freelancers, dat zijn er meer dan 50 al. Ja. We hebben dolf die overigens al in de studio hier is geweest, ja. dus voor de mensen die kijken png, daarboven, kun je hem bekijken. Uh, maar wat voor support team heb je? Doe je dat allemaal in je eentje? Nee, nee, dat doe ik niet in mijn okay. eentje. Uh, nee, we hebben eigenlijk het projectteam en dat Bestaat op dit moment uit uh, drie mensen, inclusief ik. Uh, dan heb ik nog een collega die richt zich echt op de evenementen, zowel online als offline. Uh, en iemand die zich op de administratie richt. Dus wij zijn met z'n drieën. Okay. Um, maar inderdaad, hoe verder we groeien, hoe uh, groter het team ook zal worden, inderdaad. En, hoe groot, en wat zijn de ambities? Wat Waar zijn goeie? de ambities? Nou, uh, ik denk dat we zeker met. Dus vooral is het belangrijk om elke keer te kijken, is de groeimogelijkheid. Dus hoeveel opdrachten zien we en hoeveel freelancers zijn er op dat vlak? Mm -hmm. um, kijk, als jij bijvoorbeeld um, tien SCA-specialisten hebt, die allemaal op dat moment niet op een opdracht zitten en je ziet geen opdrachten, ja, dan zit daar dus geen mm -hmm. groei meer in mm -hmm. op dat moment. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat dat vooral belangrijk is om naar te kijken. Maar zolang die groei, zolang we zien dat dat nog opgerekt kan worden, kan je blijven doorgroeien. Uh, daar zijn we al op ingespeeld voor op de toekomst. Uh, we hebben squats. dat zijn groepen op specialismeniveau, dus je hebt een uh, paid squat, je hebt een uh, social media squat, een e mail squat. waardoor je eigenlijk de groep in specialismes gaat nee. opdelen, waardoor je weer sneller met elkaar echt inhoudelijk kan sparren. En daardoor maakt het op een gegeven moment makkelijker om door te groeien, maar wel die persoonlijke touch te blijven houden. En waar het, welke specialismen zijn is de grootste behoefte aan op dit moment? toch al peet ja. uh, peet marketeers e e-mail-marketeers, uh, ook heel veel uh, content. Toch... Ja, content natuurlijk. Ja. Ja. Copywriters ook. Ja. Um, E-mailschappig, hè? Dat wordt al, ja. al honderd jaar doodverklaard ja. <laughs> maar dat blijft. Uh, nee. Alle e-mail-marketeers zitten helemaal vol ja. en we zien nog steeds rollen. Dus uh, nee, hmm. dat dat is echt. Uh, ik moet sowieso zeggen dat het marketing doet het nu heel erg goed, want ja. Online moet je natuurlijk ja zien hoe ga je ten opzichte van je concurrent ben je zichtbaar genoeg. Mm. Uh, dus er zijn sowieso veel opdrachten te vinden op het gebied van marketing. Maar als we dan over een paar hebben die eruit springen, dan is het uh, echt uh, ja. Je ja. dus hebt zelf een, een aardig LinkedIn profiel met een aantal goede referenties. Nou één onderhandelen, daar dus schijnen je dus inderdaad nog wel een hard onderhandelaar jij. <laughs> Huh? Um, ja, nou ja, ik weet niet hoe, of je dat over jezelf mag zeggen, maar ik ga er wel altijd nog heel even kijken of we alles uh, eruit kunnen halen wat erin zit. Ja. ja. Uh, en als laatste, een goede cv opbouwen. Dat, dat ja. zag ik ook terugkomen in een referentie. Ja. Uh, hoe belangrijk is dat nog vandaag de dag? Ja, ik vind dat heel erg belangrijk. Um, ik heb zelf ook als recruiter gewerkt en bij help. onder andere Randstad. Dus dat is ook een van de dingen waar ik een aantal freelancers bij help. Ja. Als jij reageert op een opdracht, er zijn meerdere freelancers die reageren. Dus je bent uh, meestal een van de die op ja. een opdracht reageert. En eigenlijk doen recruiters nog steeds scannen. Dus op het moment dat zij niet uh, de dingen zien direct op jouw cv, waar hun naar op zoek zijn, mm -hmm. um, dan valt jouw cv heel snel af. Mm -hmm. Dus als jouw cv en LinkedIn gericht is op waar jij op solliciteert, helpt dat zeker om um, eerder op gesprekken uitgenodigd te worden. Oké, okay. En helpt het feit dat je member van Sales Marketing Groep bent ook nog? Ja, ik denk het wel. En vooral natuurlijk omdat je daarmee zelf ook kan laten zien dat je een freelancer bent die het belangrijk vindt om zijn of haar eigen netwerk yeah. blijven uit te breiden en je ontwikkeling heel erg belangrijk vindt. Yeah. Als jij iemand bent die zegt van goh, ik ben altijd, mijn kennis is altijd up-to-date en ik mm -hmm. blijf naar evenementen gaan, ik blijf sparren, dan is dat natuurlijk ook heel erg waardevol voor jouw klant. Want yeah. met die kennis kan jij je klanten weer verder helpen ik snap het mag ik je dank voor dit gesprek ja ook heel erg bedankt en dank je wel voor het kijken naar weer een video uit de serie de zelfstandig ondernemer die ik samen maak met sales marketing groep en zit je op youtube nu te kijken over een paar seconden zie je het linkje hier in beeld naar de hele playlist met alle video's erin en ben je aan het luisteren naar de podcast abonneer je dan op deze podcast dan mis je helemaal niks voor nu dankjewel hoi